Dit is nog een van de weinige wijken van Carsticum die lekker ruim zijn opgezet. Hier zien we ook veel groen. Een zeer royaal park waar de kinderen heerlijk kunnen spelen. Maar ook de woningen zijn royaal opgezet. Ik ga u een woning laten zien van 137 vierkante meter woonoppervlakte, Oerdegelijk gebouwd met een diepe achtertuin. En deze woning is voorlopig nog niet te zien op vinden, Maar u kunt hem wel al bekijken. Neem dan contact op met ons kantoor. HVMS op 0251. 655086 en ik laat u de woning graag zien.